Kan relatietherapie ons iets leren over onze relatie met sociale media? Goeie vraag. Sociale media kunnen zorgen voor eenzaamheid en onzekerheid. Is dat onze eigen schuld of spelen ze bewust in op onze emoties en zwakheden? Reageren? Ja, ga ik reageren. gelijk reageren. Okay. Misschien is schuld niet het goede woord. Niemand is goed of slecht. Er zijn vooral andere belangen. Net als in een relatie speel je beide een rol. Dus beeld je eens in dat je in een relatie zit met Instagram of TikTok. Wat mag je van elkaar verwachten? Haal je best in elkaar naar boven of wordt het snel toxisch? Met deze vragen kun je je relatie met sociale media concreet maken. Want wees eens eerlijk, als Instagram een persoon zou zijn, zou jij er dan vrienden mee willen zijn?